Goedemiddag, dit is Remco Metselaar van HVMS en ik heb weer een hele leuke woning voor u om te laten zien. Op de achtergrond zien we al een heerlijk speelveldje en gelegen in een leuke groene omgeving. En de woning is ook superleuk, ziet er heel modern uit. Het is een kwadrantwoning gelegen in een jonge wijk met heel veel groen. En ik nodig u gerust uit om deze woning te komen kijken. Hij gaat heel snel bij ons in de verkoop, maar nog niet direct op Vunda. Dus kom even bij ons langs uh, of bel ons even om de woning te kunnen bezichtigen. Tot later!